Ik ben Joop. Um, en Missie die bestaat al vanaf 2015, maar we zijn vanaf 2013 al bezig. Op een kleine schaal. Um, ja, ik wil eigenlijk in Missie en bij Missie en met Missie me altijd uh, verder ontwikkelen. En daarbij hoop ik ook dat mijn dansers zich uh, verder ontwikkelen. Ook in het algemeen vind ik het heel fijn om. Uh, om me heen te mogen kijken wat me inspireert, en daardoor ja, mijn eigen artistieke visie verder te kunnen ontwikkelen. Ik ben ik wil bereiken om... Ik wil heel graag bereiken dat het niet end is om elkaar aan te gaan. Hi. Dus je zegt mijn ik ben 21 jaar. Ik ben hebt laten zien dat ik het kan en dat ik het wil. En dat iedereen kan zien wat mijn leven is. Want dat is eigenlijk een grote trouw die uitkomt. Als je gaat als een zon, je geconcentreerd bent en je gefocust op wat je doet. En dat is het enige wat ik belangrijk vind. Ik, uh, ik ben Jacqueline van Kuilenburg. Uh. Ik dans uh, nu anderhalf, meer dan anderhalf jaar bij Nice uh, Danskamp. Inclusiedans is, uh, is het echt dat het samen is. En ik denk dat het een mooi voorbeeld is voor, uh, voor de hele samenleving om te laten zien: van, nee, het maakt niet uit wat voor beperking je hebt als je er met elkaar samenwerkt, kan je er gewoon iets heel moois van maken. En ik denk dat het ook veel meer doorgetrokken kan worden naar, naar de rest van de samenleving. Zit je al lang bij misschien? Heel lang. Heel lang. Wat doe je bij missiconi allemaal? Wat leer je hier allemaal? Of nou? Opnemen. Vind je wat doen? Ik ben Suzanne, ik dans op de 4,5 jaar in de chicago Dat is al een tijdje en uh, ik heb ook veel geleerd. Ik heb veel gedaan, veel gedanst, Ik uh, heb mezelf heel erg ontwikkeld. Het heeft zoveel verschillende perspectieven en je kunt overal van leven, iedereen kan van elkaar leren. En dat vind ik het mooie draad. Even even. Hier ik ben even. Ik vind het heel leuk om hier te dansen. En ik vind het heel leuk om hier te zijn. Wat wil je allemaal nog leren in de toekomst? Uh, muziek. Eh uh, wil spelen, denk ik. It's been, yeah, this is the message here, I know now, this is the day. Mijn naam is Manouk, ik ben 24 jaar oud en ik dans nu voor mijn derde jaar bij de Cicco Dance Company. Um, en heel interessant vind ik dat iedereen hier zo anders is dat je constant zoekt naar dat wat ons verbindt. En dat is voor mij waar dansen ook om gaat, de um, verbinding. Wat ik nog graag wil leren is me steeds um, te blijven verdiepen in de uh, methoden die we hier gebruiken. Uh, de, die blijven bevragen, vragen, nieuwe manieren vinden om dingen om onze doelen te bereiken en uh, ook de training steeds te blijven omzetten naar uh, een artistiek product. En dat onze stukken die we maken, die Jo maakt, maar ook worden we als dansers als makers, en makers ingezet, uh, dat dat steeds een hoger niveau wordt, dat we betere dansers samen worden.